Hoi! Vandaag gaan we het hebben over kernwaarden, het nut van kernwaarden zelfs. Ik ben Merel Smedes, eigenaar van Communicatievogel en wat zijn kernwaarden nu en waarom zijn ze nodig? Kernwaarden zijn eigenlijk waarden in je bedrijf die belangrijk zijn voor wat je doet. Ze geven je bedrijf een soort rode lijn om vast te houden in zowel de communicatie als productontwikkeling. Nu ben ik natuurlijk communicatievogel, dus ik ga het vooral hebben over de communicatie. Maar voor het geval van productontwikkeling, het helpt je een beetje om logische beslissingen te maken als je wil uitbreiden met je bedrijf. Als ik zeg van oké, okay, ik ben communicatievogel, ik wil uitbreiden met mijn bedrijf, is het heel raar als ik opeens uh, economisch advies ga geven. Uh, maar ik kan bijvoorbeeld wel een boek gaan uitgeven over communicatie. Dus dat is logischer. Dus in die zin helpt uh, helpen kernwaarden om uh, zeg maar ook een rood lijn te hebben in je productontwikkeling en dergelijke. Dan heb je nog de communicatie. Het helpt namelijk ook om de communicatie op één lijn te krijgen. Voor als je ook personeel hebt, um, is, zijn de kernwaarden van belang zodat medewerkers weten van oké, okay, wat moet ik uitstralen? Wat is het belangrijk wat ik uitdraag? Hoe moet ik me gedragen? Wat, wat voor dingen zijn handig om te zeggen? Uh, bijvoorbeeld, als je kernwaarde persoonlijk is, dan is het heel raar als je, je heel formeel gaat doen als uh, personeel. Dus vandaar dat het heel handig is ook voor de interne communicatie en natuurlijk voor de externe communicatie. Wat zet je op je website? Wat zet je op social media? Op die manier kunnen kernwaarden je kernwaarde een beetje leidraad geven van: oké, okay, als ik een bericht schrijf, moet het in ieder geval een raakvlak hebben met deze kernwaarden. En zo eh, wordt het zeg maar, veel minder moeilijk om een beslissing te maken over wat voor berichten je gaat plaatsen. Dus op die manier zijn kernwaarden ontzettend handig. Eh, mijn kernwaarden zijn bijvoorbeeld delen, wetenschap en nieuwsgierigheid. Ik deel mijn kennis graag, daarom ook de blogs op mijn website en deze vlogs. Ik deel heel graag mijn kennis. Ook natuurlijk als je bij mij eh, als klant bent. Vaste klanten deel ik mijn kennis graag mee. Maar ook als je mijn advies of zoiets hebt... Dan deel ik die natuurlijk ook. En meestal kunnen mensen ook nadat ze wat bij mij hebben gedaan. Altijd even mailen als ze nog een vraagje hebben. En krijgen ze gewoon antwoord. Als het natuurlijk wat ingewikkelder is. Dan zal ik wel zeggen van nou hier is toch wat meer tijd en moeite voor nodig. Dus dit wordt wel eentje. Um, maar in die zin is de kernwaarde delen voor mij van belang. Dan heb je ook nog de kernwaarde wetenschap. Ik vind het fijn om op, beter, om op enigszins wetenschappelijke basis te werken. Dus ik probeer een beetje de kennis over wat de wetenschap zegt over social media en bloggen... en communicatie en marketing bij te houden van wat werkt wel en wat werkt niet wetenschappelijk gezien... Uh, het leuke is dat ik nu er ook achter ben gekomen dat dingen die ik zelf heb uitgevonden inmiddels terugkomen in de wetenschap als een bewezen iets. Dus dat is heel prettig, want dan weet je ook van oké, okay, ik vertel nu niet mensen iets uit eigen ervaring van ja, dit werkt, want het werkt voor mij. Maar ik kan zeggen dit werkt, want in onderzoek waarbij dit is uitgeprobeerd levert het zoveel procent meer van het een of ander op. Dus de kans dat het werkt wordt daardoor een stuk groter. Um, dus in die zin is wetenschap voor mij van belang. En dan heb je ook nog nieuwsgierig, als je zaken met mij gaat doen, ben ik natuurlijk ook heel nieuwsgierig naar jou. Dus ik ga je allerlei vragen stellen, bijvoorbeeld over je kernwaarde, omdat dat nodig is, zodat ik je goed advies kan geven. Of goede berichten voor je kan maken, of goede blogs, dat soort dingetjes. Dus daarom is nieuwsgierigheid ook een belangrijke kernwaarde voor mij. Um, en in die zin is het dus ook voor de rode lijn van belang. Hè? van Wat doe ik met nieuwsgierigheid? Bijvoorbeeld vragen stellen op sociale media. Dat ook. En misschien met wetenschap ken je de wetenschappelijke weetjes die ik af en toe op mijn social media staan. Dus op die manier komt dat ook terug. Um, hoe vind je nou jouw eigen kernwaarden? Ik vraag vaak naar de karaktereigenschappen van een bedrijf. Dus van oké, okay, als je bedrijf een persoon was, wat zou, hoe zou je hem dan omschrijven qua karakter van nou, dit, doet hij. dit is echt typisch voor dat bedrijf. Dit is typisch voor die persoon. Um, dus op die manier kun je ernaar kijken. Als je dat lastig vindt, uh, kun je ook zeggen van oké, okay, ik schrijf gewoon op wat ik belangrijk vind. En dan ga je kijken van kan ik dingen daarvan in een groep plaatsen waar één woord voor is. Want dan heb je natuurlijk ook de kern te, te pakken. Uh, ik probeer het altijd te houden bij drie of vier kernwaarden, anders wordt het alsnog onoverzichtelijk. Dus heb je een bedrijf met tien kernwaarden, ga eens even kijken of dat niet samengevat kan worden. En anders ga kiezen wat echt, echt van belang is voor jouw bedrijf. Want daarmee kan jij je communicatie een stuk uniformer maken, een stuk meer eenduidig. En dus herkenbaar voor je volgers en voor mensen. Waardoor dat ook weer goed is voor de positionering, voor de plek van jouw bedrijf in het geheugen van mensen. Dus vandaar het belang van kernwaarden. Heb je hier nog vragen over, stuur me dan even een berichtje. Heb je hulp nodig met het bepalen van de kernwaarden, dat kan ook. En lees natuurlijk het blog wat erbij hoort.